Hoe moest dat feest nu echt bij die dikzak thuis? Anne. Ik ben Ellie de Lange. Ik speel Hanna Jans, de jongste dochter uit het gezin... in de nieuwe uh, nabije toekomstreeks Arcadia. Ja, hij bepaalt mede wat wij allemaal wel of niet mogen... maar zo loopt hij er moddervet bij. Je houdt je in. Ik uh, ben de jongste en daarin misschien ook de meest... nog rebelse of uh, iets wat naïeve uh, dochter die... Uit goedheid heel erg voor mensen wil zorgen die geen recht hebben op die zorg of op, op die ja, belangrijke levensmiddelen. En die gaat dan stiekem ondergronds ervoor zorgen dat die mensen dat wel krijgen. Maar wel tegen het systeem in natuurlijk. En ook daarmee brengt ze niet alleen zichzelf, maar ook haar familie en de mensen om haar heen in gevaar. En uh, dat heeft ze niet altijd even goed door, denk ik. Oh, sorry. Hoor je ook? echt. Niet? Weet je wat je met dat snoepje kan doen?